Ik zou videomarketing zeker aanraden, omdat de return-on-investment van videomarketing er zeker is. De klanten zijn meer en meer online aanwezig. Iedereen werkt af en toe wel een keer van thuis. Dus je kan ze zeker met getarget uh, videomarketing gaan bereiken. Simus Healthineers is een van de grote bedrijven in de, in de gezondheidszorg. Wij zijn een van de grootste leveranciers van de Belgische ziekenhuizen en de laboratoria. Jeroen kwam naar ons met een heel specifieke vraag. Uh, zij hebben een, een, een nieuw ziekenhuis kunnen mee helpen opbouwen in mont een in Luik. Uh, waar ja, dat helemaal geëquipeerd is met hun diagnostische tests en andere tests en dergelijke dingen. Een heel groot labo. Heel knap trouwens. Het productieproces was verreweg het meest uitdagende, omdat het een correcte weergave moest zijn. De doelgroep zijn biologen en die zien meteen wanneer er iets niet helemaal juist is. En dat kan natuurlijk heel snel gebeuren als je niet op de details let. We hebben gekozen voor een combinatie van live action uh, met bepaalde elementen die we dan zouden animeren. Live action was wat ons betreft heel belangrijk omdat het echt wel over een heel concrete setup gaat. Uh, authenticiteit was hier in dit project heel belangrijk omdat we wel een aantal biologen over zee moeten gaan overtuigen met een video. Dus hoe meer we dingen echt kunnen laten zien, hoe beter in dat, uh, in dat geval. We werken intussen al, al meer dan tien jaar met Epic Frame samen en onze eisen en onze ervaring is natuurlijk gestegen, maar we zien dat ook het professionalisme bij Epic Frame ook gestegen is. Uh, Vandaag de dag voor dit project hebben we al samengewerkt met, ja, met cameramensen, met geluidsmensen, zelfs met een drone-operator. Het dus was gewoon van belang dat we goede wisselwerking hadden, dat we elkaar, dat we elkaar verstonden om het verhaal uh, correct in beeld te brengen. En dat is ook gelukt. Als je zo lang samenwerkt met een bepaalde partner, dan is het ook altijd heel leuk om te zien hoe dat die samenwerking evolueert. Waarbij in het begin de contactpersoon uh, nog niet zoveel ervaring met video had, is dat nu natuurlijk iets heel anders. En dat maakt dat de gesprekken van het hele begin al veel vlotter kunnen verlopen, dat we veel beter begrijpen waar ze naartoe willen, dat we heel goed hun, hun business verstaan en op die manier ook meteen heel gerichte oplossingen kunnen voorzien. Dat is altijd plezant. Deze video was dan wel vooral bedoeld voor direct sales en voor uh, mailing purposes. Ze hebben natuurlijk ja, een lijst van biologen die ze hier nu willen bereiken. Die kunnen ze dankzij deze video nu ook heel persoonlijk gaan benaderen. Videomarketing is momenteel een integraal onderdeel van onze marketingactiviteiten. Uh, het is zelfs zo dat we voor elk jaar eigenlijk budget, video marketing uh, budgetteren, omdat we zien dat, dat, dat, dat het een verschil maakt en dat we zien dat onze klanten uh, de weg naar de video gevonden hebben. Dus we gaan er zeker blijven op inzetten. Ik ben zelf zeer tevreden van het resultaat, want onze klanten zijn ook zeer tevreden. En uiteindelijk is het de bedoeling dat we iets brengen wat de klant zich kan achterstellen. Dat is ook zeer waarheidsgetrouw en dan gaat het ook meer impact hebben voor het doelpubliek, wat uiteindelijk andere, andere laboratoria zijn.